Bitcoin's. Je hoort er steeds meer over. Maar wat is een bitcoin eigenlijk? De bitcoin is de eerste decentrale digitale munteenheid. De eerste wat? De eerste decentrale digitale munteenheid. Dat betekent dat het anders dan de euro of de dollar geen betaalmiddel is van een centrale bank. Je kunt zelf bitcoins kopen om daarmee wereldwijd aankopen te doen, zoals een nieuwe broek, ...je pizza en pepperoni of bloemen voor je schoonmoeder. Er zijn zelfs al bitcoin-pinautomaten. Ze worden ook vaak gekocht om op een later moment met winst weer te verkopen. Bitcoin-betalingen zijn gratis en anoniem. Daar waar een bank al snel 10 euro of meer rekent voor internationale betalingen... ...kun je bitcoins gratis wereldwijd versturen. Nice! Waar kan ik die bitcoins dan kopen? Om bitcoins te kunnen bewaren, versturen en ontvangen moet je een digitale wallet aanmaken. Dat kan online of lokaal op je computer, tablet of smartphone. Je kunt een lokale wallet aanmaken door het installeren van bitcoins software. Als je een online wallet wilt, meld je je aan bij een online wallet dienst. De bitcoins kun je kopen bij bitcoinstrader.eu met bijvoorbeeld Ideal. Vervolgens betaal je met je wallet net zo makkelijk als het versturen van een e-mail. Wil je meer uitleg over hoe je met bitcoins kunt betalen of hoe je er winst mee kunt maken? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen het je graag. bitcoinstrader.eu Bitcoins made easy.